Oopsie Heroes is een leuke en simpele plaswekker die kinderen helpt van hun bedplasproblemen af te komen. De Oopsie Heroes helpt heel erg goed. Maar misschien is het, het handig dat we iets vertellen over hoe het werkt. Hoe werkt het? Het is een klein druppeltje. De Oopsie Heroes is heel klein en draadloos. Mijn zoontje zal het zelf aanbrengen. Je plakt de sticker heel gemakkelijk op. En die moet je op je onderboek plakken. Het werkt eigenlijk heel makkelijk, hè? Ja. Ja, dan plak je de, de druppel op je onderbroek. Ze kan haar eigen ondergoed aandoen. Speciale onderbroekjes zijn dus niet meer nodig. En dan uh, moet je een tablet of een iPad. bij je, je bed neerleggen? En dan uh, kan je een alarm instellen. Uh, onder andere kan je daarop je eigen werkboodschap voor je kind inspreken. Hé hey, Ilja, wakker worden. Het is tijd om naar het toilet te gaan. En dan ga je gewoon zwemmen, je zet de app aan. Als die waterdruppel dan één druppel voelt of meer, dan gaat die al. Hé hey, Julia, wakker worden. Het is tijd om naar het toilet te gaan. Nu ga je naar de wc en uiteindelijk treedt het je hersenen. Nu ga ik helemaal droog. Ja, helemaal droog. En precies, na zes weken helemaal droog. En uh, ja, het belangrijkste van alles is, het helpt.